We een heleboel mooie vragen in de discussie gezien. Ik heb hier even één verduidelijkende vraag voor jou uitgepikt. En dat was, heb je ook gecontroleerd voor inkomen? Dat vond ik echt een uh, zo'n onderzoeksvraag. Uh, inkomen, hebben we dat meegenomen? Ik denk, het, na inkomensbron, denk ik, hebben we meegenomen, ja. Maar daar zagen we geen verschillen in. Oké, okay, ik denk dat dat de, de belangrijke toevoeging is. Dat je daar geen. Kleine slag om de arm, ik het op. Je kan het nog even nazoeken. Ja. En dan kan de vraagsteller er nog antwoord op krijgen. als het toch anders ja. was dan ja. jij je nu zegt. Um, nou, dan gaan we over tot de, de, tot, tot de discussie. En, en de vragen die allemaal gesteld zijn. Ik heb het tot nu toe een beetje bijgehouden. Dus ik begin nu met wat ik nu op mijn papiertje heb. En ondertussen uh, houd in bij wat er daarna binnenkomt. Want dat, ik denk niet dat ik dat allemaal tegelijk op mijn schermpje kan doen. Um, ik begin maar weer even met uh, de vraag die bij jullie opkwam... Um, ...waarvan we ook hebben gezegd, die doen we bij de discussie. Hoe is die uitwisseling van persoonsgegevens geborgd? Dat, dat blijft een lastige. vraag die stelt wordt dan ons, ja. Ja. <laughs> dus daar zijn we gewend. Nou, ja. ja, daarom. Dus uh, <laughs> om in te komen. Ja, wij werken volgens de handreiking, uh, be gegevensuitwisseling, bemoeizorg. Dat is sowieso uh, de, de, de handreiking die wij gebruiken. Maar ik denk dat je heel veel kan voorkomen door gewoon met mensen het over het uitwisselen van gegevens te hebben. En ik denk dat dat iets is wat wij uh, in de hulpverlening heel erg veel te weinig doen. Uh, ik bespreek altijd met mensen die ik spreek dat ik uh, met uh, ...met andere mensen over hun praat en of ze dat oké okay vinden. Want het gaat mij uiteindelijk om dat het met iemand beter gaat. Dus het zal nooit zijn om mezelf beter van te worden. Maar het gaat om uh, dat het uh, met iemand beter gaat. En ik zeg altijd, als je niet wil dat je gegevens gedeeld worden... ...moet je ook niet als er schreeuwen op straat. Want dan weten heel vaak mensen juist wel wie je bent. En dat klinkt heel uh, misschien heel stigmatiserend, maar ik wil het juist vaak... Uh, veel meer normaliseren, omdat ik denk dat wij uh, de AVG ook gebruiken als een excuus om maar niet dingen te delen met elkaar. Terwijl als het gaat om het beter laten gaan met mensen, dat je juist soms dingen moet delen. Ik deel ook met mijn buurman als ik op vakantie ga, zodat hij in de gaten kan houden uh, of er niemand uh, ongevraagd mijn woning binnengaat. En ik denk dat heel veel uh, van de mensen die ik spreek het ook alleen maar prettig vinden uh, als ik met de buurman praat, waarom hij soms schreeuwt. En hoor je nou nog vaak mensen die zeggen, nou dat wil ik inderdaad niet, dat je het deelt? Dat kan, dat kan. En dat heb je dan ook te respecteren, ja. vind ik. Maar er zijn altijd manieren. Kijk, ik, je kunt ook buren of uh, wijkbewoners of een, iemand van een, een, een supermarkt bijvoorbeeld... Gewoon in de algemeenheid vertellen wat het betekent als iemand soms uh, in, in uh, ik heb bijvoorbeeld iemand die heet uh, in de gemeente waar ik werk de appelflappenhapper. Die komt de winkel binnen en die neemt van elke en le, legt ze dan vervolgens weer terug. Wij weten gewoon nu dat als hij dat gaat doen, dat het dan niet goed gaat nee. met hem. Ja, is het dan erg dat de manager van de supermarkt mij benadert en zegt... Goh Esther, de appelflappen is er weer. Dus eigenlijk zegt hij dan tegen mij, joh, het gaat niet goed met deze jongen. Uh, ga erop af. Ja, Ik denk, ja, het, volgens mij is dat het mooiste wat je kan bereiken. Dat mensen gewoon oog hebben voor elkaar. In plaats van dat ze er met boog ja. mee ja, een boog omheen lopen. heel mooi voorbeeld. Nou. Ik... Uh... Zeg trouwens ook nog even, Carlijn, uh, jij bent niet hier, maar dat er heel veel uh, complimenten en waarderingen en applaus voor jouw uh, persoonlijke verhaal is. Dus dat wil ik nog even benadrukken. Um, goed, vraag aan Wendy. Um, de afbakening van je onderzoek, in hoeverre kan je je conclusies extrapoleren? Vraagt iemand. Ik weer zo moeilijk. Vragen, <laughs> ja, ik, weet, ik pik de moeilijke vragen voor jou eruit. Um, nou, dat is uh, in praktijkgericht onderzoek denk ik altijd uh, ingewikkeld, maar ik denk dat we, uh, uh, nou ja, we hebben een enorme uh, groep aan cliënten geïnterviewd. Ik weet niet of ik dat genoemd heb in, uh, in uh, mijn presentatie, maar we hebben van twee Ggz-instellingen hebben we alle factcliënten benaderd. Uh, uh, en dit was uh, pre-AVG, maar we hebben samen met de hulpverleners hebben gekeken van, goh, is het nou een goed idee om deze cliënten mee te laten doen of niet. Vervolgens hebben we ook wel een half jaar lang gekeken um, of geprobeerd of die cliënten dan alsnog mee konden doen. Hè. Soms zit een cliënt even in opname, uh, nee, dan deden ze niet mee. Um, dus op die manier hebben we wel zo'n groot mogelijke en zo'n divers mogelijke groep aan EPA of een fact ja. proberen te benaderen. En uiteindelijk hebben we ruim 400 cliënten geïncludeerd. Uh, dat is ook niet dus, weinig. Nee, dat is zeker niet nee. weinig. Nee. Dat heb ik ook niet in mijn eentje gedaan, hoor. Dat ben ik ook weer vergeten te vertellen, maar <laughs> ja. ja. Het, uh, dus eigenlijk zeg jij, ik denk wel dat ik mijn conclusies kan... extrapoleren of verbreden naar de hele ja, groep ja. Ja. Ja. ja, natuurlijk heb je altijd een, een soort selectie-bias, als dat dan zo leuk heet. Uh, uh, hè, op het moment dat, een cliënt, dat het echt niet goed gaat met een cliënt, dan nemen we deze cliënten niet mee. Um, maar goed, als het dan gaat bijvoorbeeld om de cijfers rondom slachtofferschap, dan kun je dus eigenlijk zeggen, dan is het een onderschatting van het probleem. Um, maar ik denk dat we ons best hebben gedaan om zoveel mogelijk cliënten alsnog mee te kunnen nemen in het onderzoek. Ja. Oké, okay, dank. Ik denk dat dat een antwoord is uh, op de vraag van de vraagsteller. Um... Een vraag aan Mayu dan. Um, er vraagt iemand, waarom wordt er eigenlijk melding gedaan als er geen sprake is van gevaar of overlast? Waarom dan toch die melding? Heb je dat ook onderzocht? Uh, nee, dat hebben we niet onderzocht in deze pilot. Uh, ja, ik kan er wel iets over zeggen in de zin van dat we ook hebben gezien dat sommige meldingen eigenlijk gewoon onterecht onder E33 worden geschaard. Uh, dus uh, eigenlijk kan je dan de conclusie trekken als je zegt, nou is 13% en wat ik noemde van, uh, is eigenlijk geen sprake van overlast of uh, uh, gevaar. Dan kun je dus afvragen waarom die überhaupt ja. als E33-melding is gemaakt. Uh, en dat is een klassificering die de politie eraan geeft. Maar wij zagen ook dat er gewoon een, echt wel een aantal meldingen onterecht in die categorie zijn, uh, of belanden eigenlijk. Ja. En... Heb je dan een idee waarom, mensen, waarom die melding er dan toch komt als er helemaal niet zoveel gevaar of overlast is? Misschien raakt dat wel aan het verhaal van Carlijn. Je, je komt ja. voor jou een, een gewone vraag stellen naar een sleutelmaker... en iemand meldt toch uh, dat er blijkbaar gevaar of overlast is. Ja, nou ik denk dat, dat zo'n uh, uh, het levendige verhaal uh, uh, van Carlijn... Uh, wat echt mooi een beeld beeldschets van waar we het dan eigenlijk ook over hebben. Uh, die zou wel echt onder een E33 komen. En die zouden wij daar ook... Uh, want wij hebben gekeken naar wat een politieman opschrijft. Ja. Dat is ook wel belangrijk, denk ik, om mee te nemen. Dus dat is echt die blik uh, vanuit die politie. Uh, daarin. Ja. Dus dan kan het best in de, in de, in de praktijk zijn dat het... ...heel anders ligt, wat ook maar zo duidelijk werd in dat verhaal. Maar als zo'n verhaal in de politiemelding zou zitten... ...dan zouden we daar wel overlast aan ja, uh, ja. gehangen hebben. Maar ik denk, bij die 13 procent gaat het echt uh, nou ja, om meldingen... ...die daar eigenlijk niks mee van doen hadden. Ja. Misschien dan aan Carlijn uh, de vraag, als jij ons volgt. Heb, uh, heb jij een goed gevoel waarom nou die Bali-medewerkster daar een melding van maakte? Was die in paniek? Was die bang? Wilde die jou helpen? Um, ja, kun je me horen? Ja, ik kan je wel horen, maar nog ja. niet zien. Ja. Uh, ja, ik kan het wel begrijpen. Waarom? En um, wat haar overwegingen waren daarbij. Ze was waarschijnlijk overweldigd. Uh, wist niet wat ze moest doen. Maar het was. Uh, ja, voor mij wel schokkend natuurlijk, ja. dat opeens uh, zonder enige voorwaarschuwing of overleg uh, ja, daar ineens politie stond. Um... Ja, je zou in ieder geval kunnen zeggen wat jij ook zegt, als ze al gaat melden, dat ze op zijn minst tegen jou zegt dat ze niet de sloten maken, maar de politie belt. Uh, ja. Want dit... ja, het is be belangrijk om in samenspra samenspraak te blijven met de ja. persoon, uh, zoveel als mogelijk natuurlijk. Ja. Um, en je merkt toch dat er nog steeds wel vaak over mensen wordt gepraat. Um, ja, en inderdaad, uh, wat er over een persoon wordt geschreven vanuit de politie is ook weer heel anders dan uh, ja, wat een wijkverpleegkundige ziet. Dat vond ik ook wel een goed punt dat net langskwam. Ja. Als je je zorgen maakt om iemand, heb ik liever dat iemand meldt ja. dat ze zich zorgen maken... ...zodat ik daar vanuit hulpverlening in kan, dan dat er eerst allerlei overlast moet zijn. Dat, dus dat, dat sluit ik. ook wel aan bij een van de vragen in de chats. Van, hoe weten de mensen uit de wijk jullie te vinden? Hoe kennen ze jullie? Om ook al eerder naar jullie toe te komen ja we hebben heel vaak in de krant gestaan <laughs> en op tv oh ja. geweest. Maar iedereen heeft gewoon mijn nummer. Iedereen mag mij gewoon bellen, denk ik. Ja. Maar ja, hoe komt iedereen aan jouw nummer? Ja. Dat, is dan de, dat, dat doe je door er te zijn? Ja. ja. ja. Zichtbaar in de Zichtbaar wijk. Zichtbaar in de wijk. Je bent er gewoon. Als iemand belt, je gaat niet eerst af... Afvinken of iets is voor mij ja of nee. Nee, het is altijd voor mij en als het niet voor mij is, zoek ik iemand anders. Ja, ja of ze spreken iemand anders aan en die geeft het nummer dan. Hè. Ja, dus de... En hoe langer je daar werkt, hoe, hoe bekender je bent. Dat ja. uh, heeft ook nadeel. Maar... Ja. Ja. Welke nadeel? Dat... Nou ja, dat dat je aangesproken. Dat ze zeggen wordt... van oh, dat, dat zal wel niet goed zijn daar, want dan stond de wij tegen aan de deur. Ja, hè? dus ja. ja. ja. Maar ja. Als we het beeld scheppen dat het dan niet iets gevaarlijks aan de hand is, dan. Juist niet. Stigmatiseert dat ja. ook niet maar, als jullie voor de, op de stoep staan. Ja. ja, mooi. Um, even kijken. Wat, uh, ik heb nog een vraag. Uh, de, ik, ik wissel wat. Um, dat was een vraag die opkwam bij jou. Uh, Manu, Er staat suicidaliteit. Dat is eigenlijk vreemd, want dat is toch helemaal niet verward. Dat is zo duidelijk als maar zijn kan wat er uh, wat daar gaat gebeuren. Hoe zit dat in die registraties? Uh, nou, dat was maar een heel beperkt aandeel uh, van de uh, registraties. Dat is denk ik wel belangrijk om te noemen. Ik weet de percentages niet exact, maar. Uh, uh, nou. Misschien was het 90% ruim wat E33-melding was die wij hebben meegenomen. En zegt ze een klein deel E14, maar ik durf dat niet met heel veel zekerheid te zeggen. Maar in ieder geval was het echt wel een klein deel. Uh, ja, in die zin valt het dan wel uh, ook nog steeds met de, met, de, uh, met de definitie samen. En dan kom je weer een beetje in die uh, definitie kwestie, want uh, mensen die de grip op hun leven dreigen te verliezen, waarbij het risico bestaat dat ze zichzelf wat aandoen, nou ja, die kun je ook leggen op mensen die uh, depressief en suïcidaal zijn. Uh, en daarom hebben we die ook meegenomen. Ja. Um, een vraag over de open techniek. of jullie die kennen, omdat er, uh, ja, dat is uh, Charlotte, die suggereert dat dat heel erg nuttig kan zijn in de hulpverlening. Zegt dat jullie iets? Of, uh, ik zie geen uh, Niets herkenning. Niet zozeer als woord, nee. nee. Maar... nee. Nou, nou, ik denk dat, het... wij ja, dat, ja, dat wij heel veel open dialogen voeren. wij alleen maar. Ja. Ja. ja, maar het is, uh, het is blijkbaar een, uh, een specifieke. We hebben natuurlijk techniek, allemaal ja. gesprekstechnieken en zo ja. geleerd in onze opleidingen. Ja. Ja. Maar... Ja. maar interessant. Ja, we ja, hem nee, nou dan op... is het het lastige ja. dat we nou niet met de vraagsteller ja. uh, kunnen discussiëren. Maar uh, nou, er staat een naam bij, dus daar kunnen we altijd nog, uh, nog verder nazoeken. Um, even kijken. Uh, wat wilde ik nog meer vragen um, aan Wendy? De, de vraag is: wat kan die fact nou doen op het gebied van participatie? Dat vakteam? kunnen die iets doen? Um, nou, volgens mij is dat een van hun taken. Zij ondersteunen cliënten, uh, ambulante cliënten, uh, op verschillende le leefgebieden. Dus niet alleen op participatie, ook op financiën, op, um, um, nou ja. Op het gebied van symptomen, er zitten ook een psycholoog en een psychiater altijd in zo'n team. Dus er vindt ook behandeling plaats. Uh, en participatie is een van de thema's waarop ze cliënten helpen. Ja, ja helder, helder antwoord. Vraag aan jullie. Hoe snel kunnen jullie doorverwijzen als wijk Zijn er niet heel veel wachtlijsten? Heb je dan niet een probleem van, nou heb ik, wil ik deze persoon helpen, maar hij of zij kan nergens heen? Ja, die heb je natuurlijk, hebben wij ook wachtlijsten, maar wij hebben ook wel hele korte lijntjes. En soms kun je ook andere dingen alvast inzetten om de wachttijd die er is naar een wachtlijst toch te ondersteunen. Het is, het is iedere keer maatwerk en iedere keer ga je kijken van wat kan ik op dit moment doen en hoe kan ik op dit moment de zaak weer een beetje rustig krijgen, de hulpverlening opstarten. Maar ja. Er zijn inderdaad wachtlijsten. Ja. Het is echt niet zo dat wij die wachtlijsten allemaal kunnen omzeilen. Nou, nee. Een enkele keer lukt het wel, maar. En wat dan doe je dan echt dan als er toch een wachtlijst is? Wachtlijst in gesprek blijven. Nou, ik zeg, als je bijvoorbeeld een wachtlijst hebt, je kunt soms ook andere hulpverlening alvast uh, inzetten. Nee. Er is nooit één, er is nooit één ding. Er is nee. altijd heel erg veel. Dus je kunt soms hebben dat iemand op de wachtlijst staat voor ambulante begeleiding. Maar dat hij ook moeite heeft om elke dag zijn hond uit te laten. En dan zoek je gewoon een vrijwilliger... die met iemand samen die hond uit kan laten. Dus je moet creatief zijn. Ja. Mensen hebben nooit één ding. Mensen, het is altijd... Ja, het is altijd met mensen in gesprek. Wat kan ik voor je doen? Wat heb je nodig? Waar kunnen we je bij? helpen? Wat is helpend? Ja. En wat is helpend? En, en dat, kan heel, uh, dat kan inderdaad zijn... dat iemand samen de hond gaat uitlaten. Maar het kan ook zijn dat je... Uh, ...af en toe even in de tuin gaat schoffelen. En de, dus wij dus ja. hebben niet één vast, uh, vaste werkwijze. En natuurlijk is het ook zaak uh, om uh, je verantwoordelijkheden in te zetten... Uh, ...om uh, de druk wat op te ja. voeren, soms bij hulpverleners. Dat is ook onze taak. Dus dat is de minder leuke taak ja. van dit werk. Maar je kunt heel veel betekenen voor mensen... Uh, ...zolang je met ze in contact bent. Dat is, denk ik, het allerbelangrijkste. Ja. Ja, tuurlijk. Ik ben wel benieuwd hoe de samenwerking met bijvoorbeeld vakteams dan gaat bij jullie. Want ik kan me voorstellen dat er ergens wel... Dat jullie soms ergens overlappen. Um, gaat dat altijd goed of is dat... Uh... Nou ja, wij zijn geen hulpverleners. We zijn geen behandelaren, zo moet je het hmm. zeggen eigenlijk. Ja. Nee. Als er vak ja. is, hoeven wij daar niet naartoe. Nee. nee? Nee. En dan die signalerende functie, stel... Nou ja. Wij... Wij nemen wel eens contact op met mensen van het vakteam om hun te informeren uh, hoe hun klant in beeld komt bij bijvoorbeeld de politie. Dat hun daar bijvoorbeeld geen weet van hebben. Mm -hmm. Dat wel. Ik maar... vakmedewerker komt vaak uh, één uur in de week, uh, hè, soms meer ja, maar of bij minder, mensen, soms, ja, soms of zo. niet ja. eens thuis. Ja. En weten nee. vaak niet eens wat er speelt. Hè. We hebben wel eens een cliënt gehad die, die, die, die in een volledig vervuilde woning uh, leefde. ...waarvan de case manager niet wist dat die cliënt in een vervuilde woning leefde... ...omdat hij altijd bij hem op kantoor kwam. Dat zijn dingen die ik onbegrijpelijk vind. Want dan denk ik, ja, hoe kan dat? Dan kun je behandeling geven zonder te weten wat er in iemand zijn leven omgeeft. Maar dat gebeurt. En dan is het dus zaak om daar niet tegen te zeggen van hoe kan dat? Maar om te kijken hoe kunnen we met elkaar samen kijken... ...om die uh, cliënt in, uh, in een minder vervuilde woning te laten wonen. Dus niet met dat wijzende vingertje of uh, maar gewoon kijken wat kunnen we doen om de situatie te veranderen. Ja, ja. Dus altijd zorgen dat je. Natuurlijk zetten we het soms wel eens op scherp. Dat is soms nodig. Um, maar je moet uiteindelijk altijd in de verbinding blijven. Dat is belangrijk. Ja. Ook nog een vraag aan jou, Wendy. Uh, tenminste, de vraag kwam in, in de chat uh, tijdens jouw presentatie of er ook is meegenomen dat gedwongen zorg op zichzelf traumatisch kan zijn. Dus dat dat ook gepaard kan gaan met geweld, manipulatie en intimidatie door de zorgverleners. Uh, nou, niet specifiek. Het is wel een goede trouwens, want dat horen we wel heel veel terug uh, van cliënten. Nou uh, uh, jij. ik bent... Als onderzoeker, je werkt met eigenlijk een soort vaste vragenlijsten. Dus er zijn een aantal incidenten die uh, we hebben uitgevraagd, specifiek hebben uitgevraagd. Daar zagen jullie ook die grafiek van. Um, en zo ook voor uh, uh, discriminatie en stigma. Um, en bij ervaren discriminatie zit inderdaad ook wel een vraag of een, uh, een, een stelling uh, van: go, heb je je uh, wel eens gediscrimineerd gevoel, gevoeld? Uh, of nou, ik weet niet meer exacte formulering, maar in ieder geval door de GGZ-hulpverleners. Um, nou nee, goed, het waren allemaal face-to-face -face interviews. Dus je hoort zeker wel terug dat dat ook geregeld uh, uh, in opname was. Nou, ja. Ja. Eén. Tweede vraag aan jullie die over hetzelfde gaat. eigenlijk van, uh, hoe, hoe houden jullie uh, het contact tot, de, tot je de juiste zor zorg hebt gevonden? Dus in die tussentijd. En de volgende vraag was, hebben jullie ook een soort waakvlamcontact? Ik denk dat dat misschien hetzelfde is. Ja, ja die heb ik. En hoe doen jullie dat? Een aantal, uh, een aantal mensen waar ik zo'n vinger aan de pols contact mee heb. Uh, en ja, hoe doe je dat? Bij de een is het fysiek, bij de ander is het telefonisch. Bij de ander is het via hulpverlening. Ja, dat, is, dat is ook iedere keer via ja. maatwerk. Ja. Maar je stuurt iedere dag even een appje, bijvoorbeeld? Die, die is er ook iemand, ja. Nou. Ja, mooi. Ja. Ja. In ondertussen was ik aan het praten, dus ik heb het niet helemaal bij kunnen houden. Wat er daarna nog op binnen is gekomen. Heb jij er nog een paar uh, inhoudelijke vragen of inhoudelijke discussiepunten uitgepakt? Ja, eentje die nog niet zo aan bod is geweest, gaat over uh, meldpunten bij woningbouwcorporaties. Die worden uh, die zijn nog niet genoemd, terwijl er ook wordt gezegd. Door de sluiting van 20 tot 30 procent van de GGZ-plekken en langer thuiswonen... stromen veel mensen eigenlijk direct in, in de woningbouw... sociale woningbouw, weet ik niet, corporatiesector... Uh, die nog weinig hulp krijgen. Uh, werken jullie daarmee samen, is dan de vraag eigenlijk van... Uh, kun je daarop reageren? Heel belangrijk, heel belangrijk samenwerkingspartner, Ja. Dus, ja. dus ja, eigenlijk ja. is het, het is toevallig nog niet We gaan ook sa we doen het samen op huisbezoek, samen plannen maken. Veel. Ja, dus ja. Echt, uh... Wij zijn niet zo van het specificeren, omdat dat, denk ik, daarin gaat heel veel verloren. Iedereen ja. mag melden, iedereen uh, uh, mag zijn zorgen uit. Uh, uh, wij gaan niet kijken wat, uh, of er iets is voor de GGZ of voor uh, de oudere zorg of wat dan ook. Het is gewoon, ieder mens is... Uh, uh, ...zoals hij is, op zijn eigen unieke wijze. En dat is belangrijk om zo breed te kijken, dus ook. Ja, er was ook nog een vraag over... Uh, ...s werken en in het weekend. Uh, eigenlijk ook, hangt het ook heel erg af van personen. Hangt het heel erg, uh, gaan jullie, als jullie op vakantie gaan, is er dan iemand anders die jullie rol overneemt? Hoe doe je dat, de continuïteit? Nou, wij zijn ondertussen met een heel team, verschillende gemeentes. En wij vervangen elkaar zeker uh, tijdens de vakanties. Ja, en over het uh, avond en het weekend. Uh, kijk, wij zijn geen crisisteam. Wij, uh, wij gaan niet op crisis af. Daar zijn genoeg andere partijen voor in Nederland die dat doen. Uh, wij proberen wel doorgaans uh, de meldingen die we binnenkrijgen. om de eerstvolgende werkdag op te pakken. Dus we laten er weinig tijd tussen zitten. Ja. Ja, het is en... ook vaak als de politie ergens komt, s'nachts of s'avonds, dat ze dan tegen de mensen zeggen van God, wij vragen of de wijk GGD morgen contact met jullie opnemen. En dan krijg ik dat wel s'avonds of s'nachts, krijg ik dat wel via de e-mail van de politie uh, binnen van of ik dat wil doen. Maar mm -hmm. dan hebben de mensen weten ook waar ze aan toe zijn. Hè? Ja. En is het dan uh, uh, alleen in Vught? Vraagt iemand nog. Nee hoor. tegenwoordig tussen Vught, Haren, Oosterwijk, uh, Meijerijstad, uh, ja. Dongen, Geelzerijen, Heusden en ondertussen nog ja. ongeveer dertig andere gemeentes in Nederland. Oké. Okay. Ja. En wat is het verschil tussen bemoeizorg en de wijk bemoeizorg is voor zorgwekkende zorgmeiders en wij, uh, uh, wij melden wel eens aan bij bemoeizorg. Dus wij zitten eigenlijk als het ware nog daarvoor. Als wij denken, van, nou, dit, dit is iemand waar een heel lang traject voor nodig is... ...van het, het verleiden naar zorg, het investeren erin, iemand met lange adem... ...dan melden wij die aan bij bemoeizorg. Nou, ja. Ik zag ook nog een... Ja, dan, ga ik, dan mag jij hem zo weer overpakken. Dat was nog een vraag aan jou, mevrouw, die binnenkomt... ...en die is een beetje cryptisch gesteld, dus ik hoop dat jij hem begrijpt. Oh, er staat problemen met categorie 3, de ouderen niet in de wijk categorie 3-ouderen. Kan jij iets mee? Nou, dan gaan we gewoon vragen aan degene die deze vraag gesteld nee, heeft... of die, die er nog, nog een, een, mooie, een mooie zin van kan maken. Dat we goed snappen wat, uh, wat het probleem is. En dan nog een vraag aan Wendy. Komt er ook nog een follow-up onderzoek... naar de ervaringen van deze mensen? Zou leuk zijn, hè? <lacht> ja. ja. Um, nou, het was een MWO-project en dan ben je altijd een beetje afhankelijk van subsidie. Um, uh, maar we zijn nu wel nog, uh, uh, wat ik kort even liet zien, dat zijn de effecten van, uh, van onze interventie. Uh, en waar ik nu uh, nog mee bezig ben, dat is een proces-evaluatie. Dus we kijken eigenlijk naar, is het nou geïmplementeerd, zoals we bedacht hadden dat het geïmple geïmplementeerd moest worden. Uh, en daarbij hebben we ook uh, allerlei interviews gehouden onder zowel de cliënten, uh, hulpverleners, management, uh, een aantal trainers ook van, uh, van de module. Om te kijken, goh, wat vind je er nou van? Uh, ook bij de cliënten. Dus vind je, ben je blij met die gesprekken? Heb je er iets aan gehad? Uh, uh, dus dat komt er nog wel als het gaat om de ervaringen. Ja. Ja. En als we de ervaringen van de cliënten nog in een follow-up willen onderzoeken, moeten we een nieuwe subsidieaanvraag ja. schrijven. Nou, Even een pot met geld zoeken. Gaan we doen. Dus maar jullie, die denkt ondertussen dat ze het antwoord weet. Dus dat is ja, maar. ik denk uh, dat er gedoeld wordt op. Uh, ik had een. Uh, uh, een sheet laten zien met zes uh, uh, subgroepen, of die indelen in eerste verkenning, nogmaals. Uh, en daar was inderdaad categorie 3 of één subgroep, de gedesoriënteerde oudere mens. Uh, ik vermoed uh, dat diegene ja. zich afvraagt wat moet ik me daarbij voorstellen. Ja, dat, dit, deze meldingen speelden, spelen zich veelal op straat af. En ik, ik denk overigens dat jullie het heel goed zouden kunnen aanvullen uh, en vast ook zullen herkennen. Uh, nog beter een verhaal bij kunnen maken wat je daar zo al aan tegenkomt. Uh, maar wat ik daarover kan vertellen is, uh, nou goed, het werd al even genoemd, het dementerende ouderen, dat die veelvuldig veel zouden voorkomen. Ja, Dat, dat uh, kan ik niet uh, beamen vanuit wat wij hebben gevonden, maar het is wel een categorie die voorkomt. Uh, en die meldingen die dan bij de politie daarover komen, die... Die worden meestal gemaakt omdat mensen, uh, ineens iemand uh, staat stil of is verward, weet niet meer de weg. Vaak heeft het ook wel te maken met het verkeer, dat er risico voor het verkeer op dat moment dan ontstaat. Misschien uh, wil jij het ook nemen, ja. ik zie je knikken om daar uh, nog wat beeld bij te geven. Ja. Maar ik, kan, ik, ik denk dat de wijk GGD daar ook heel goed of vast ook over gebeld wordt. Ja, de, kijk, we vergrijzen toenemend en dat brengt ook allerlei... Problemen met zich mee. Uh, uh, wat dat inderdaad uh, dat gedrag uh, ja, met zich meebrengt. Hè? Je ziet, je ziet uh, toename natuurlijk aan mensen met, uh, met allerlei vormen van dementie. Maar ook mensen worden, blijven ook veel langer uh, zelfstandig uh, alleen wonen. Uh, en dat zorgt er ook voor dat, uh, dat ze heel kwetsbaar worden en op allerlei fronten eigenlijk problemen kunnen krijgen die, waardoor ze ja, opvallen in de samenleving, omdat het even niet gaat, of even wat apart gedragen. Ja. En zeker bij oudere mensen, uh, zonder mensen te beledigen. Maar moet je ook veel breder kijken? Want we hebben bijvoorbeeld wel eens een melding gekregen van een dame die op de dagbesteding kwam. waarvan ze iets hadden van ja, die is echt toenemend in de war. Lijkt uh, dementerend. En uh, Sarah en ik komen binnen en treffen een vrouw aan met een hoogrode kleur was duidelijk in de waar, maar was duidelijk, ja, uh, is yes, één blik op deze dame. Je zag gewoon, deze mevrouw was ziek, had gewoon koorts. En uh, Sarah had gelukkig een urinepotje in de tas urine opgevangen. Die vrouw bleek gewoon een urineweginfectie te hebben, wat bij ouderen gewoon heel erg uh, alles kan verstoren. Ja. Dus zij was echt delirant als gevolg van een urineweginfectie. Dit is geen dementerende vrouw, deze vrouw is niet in de waar, deze vrouw is ziek. En heeft gewoon een antibiotica-kuur nodig. Dus heel belangrijk dat je die brede kijk natuurlijk wel blijft houden op mensen. Dat je niet alleen maar specifiek kijkt naar het gedrag wat iemand vertoont. Maar wat is er nou aan de hand? Wat zie je nog meer? Wat speelt er nog meer? Ja. Er vraagt ook nog iemand, uh, wat voor reacties krijgen jullie van de bewoners uit de wijk zelf over jullie aanwezigheid? Dus niet de andere hulpverleners, niet de verwarde personen, maar... Uh... De andere wijkbewoners. Krijgen jullie reactie op jullie aanwezigheid? Ja, er wordt wel word eens hey, de wijk er gekscherend genoemd. Maar uh, uh, ja, mensen spreken je ook wel aan op straat. Omdat ze uh, zien dat de buurvrouw al dagen niet meer buiten is geweest. Of, uh, en dan zeg ik ook bel eens een keer zelf aan. Want het is ook belangrijk ja. hè? dat je mensen gewoon ook wel. Uh, mensen ook heel makkelijk van dingen van hun bordje vegen. Maar dan denk ik, goh, bel eens een keer zelf aan. Het zou mij prettig gelijk als de buurvrouw aanbelt. dan dat er meteen een wijkgegeerdeeën voor de deur moet staan. Dus je hebt natuurlijk ook een functie naar de omgeving. om ook um, uh, ja, dus zichzelf wat meer in te zetten voor, uh, voor uh, omwonenden. Dus dat is heel belangrijk. Maar ja, ja wij worden wel gezien. Ja. En ik weet niet, soms is het vervelend, maar meestal is het prettig. Ja. Het is toch meestal wel goed dan denk ik, als ze je kennen. Ja, goed. ik kan me voorstellen dat het niet prettig is als, als je herkend wordt voor de deur. En mensen gaan dan meteen denken, oh ja, er zou wel iets mis mee zijn. Ja. En Dus het is ook heel belangrijk voor ons om die stigma's er vooral af te halen. Want wij komen, ja, is, uh, ik werk dan in Vught, dus wat is het, wassenaar van het zuiden en alle problemen zijn alleen in de sociale woningbouw, hè, wordt er dan gezegd. Nou ja, ik kom overal en het komt overal voor en uh, uh, er zijn geen mensen uh, uh, waar ik niet kom. Dus dat, dat is denk ik ook heel belangrijk, dat, je, dat het, het, hoort, het hoort bij de maatschappij. En je hebt ook mensen die zeggen, ja het is allemaal wel prima, maar die wil ik niet bij mij in de straat. Ja, jij bepaalt niet wie er bij jou in de straat komt wonen. Ja, dit is Nederland, dus een vrij land en iedereen heeft recht om te wonen. Dus dat is heel belangrijk dat dat, dat ook door ons uitgedragen wordt. Nog even terugkomend op... Uh, ik heb hem nu een paar keer horen vallen. In het begin werd hij ook gezegd... Uh, het is toch een hele grote groep dementerende ouderen. Ik hoor eigenlijk van jullie, die zijn er wel. Maar dat is niet de grootste groep. Dat acht van de tien, dat uh, nee, wordt ik, niet ik herkend. Ik herken het niet. Uh, ja. Nee. Ze, en jullie ook niet, uh, nee. maar ze, nou ja, wat je, jullie zeggen, We ze zijn, zijn, zijn wel. Zal, ja. Het zal zeker toenemen, ja. Ja. Maar, maar het is, nee, niet, het nee. is echt. Uh, nee. het is niet de grootste groep, eh, uh, Nee, nee er komt niet op, op de helft. Hè. Nee. Zegt, uh, nee. Nee, ja. nee, misschien in een uh, dorp waar weinig uh, jongeren wonen wel, maar uh, ja, ja, uh, nee, het is niet voor mij nee. niet. Uh, nee. Nee. Acht van de tien, ik ben sowieso niet van de cijfers, maar 8 van de 10 zou ik niet kunnen zeggen, nee. Het, uh, er komt ook nog een hele praktische vraag. Is er in Tilburg ook zo'n vergelijkbaar iets? Wij kregen idee. Bijna. Bijna. <laughs> ja. Nou, dat is het goede nieuws. <laughs> ja. maar het, is nog niet. het is er nog niet, maar jullie zijn het goede voorbeeld, dus dan gaat het er vast komen. Nee, het, uh, ja. het is in ontwikkeling, wil ah. ik ah. zeggen. Nou, ja. dat, is, uh, dat is heel goed te horen. En wat ik van jullie hoor, ook breder in het land uh, aanwezig. Dus, uh, um, hebben jullie nog vragen aan elkaar? Misschien? Daar gaan we ook altijd even uh, tijd voor in. U ik was dat? wel benieuwd waarom jij je onderzoek uh, Victoria hebt genoemd. Hmm. Dat heb ik uh, niet zelf bedacht, denk ik. Maar, uh, ofwel, nou ja, het heet in ieder geval Victoria: hè? Victoria Het overwinnen van tegenslagen. En vict Victoria zit ook victimisatie in. Uh, dus vandaar, ja. Het moet een naam hebben. Ja. <laughs> ja, het overwinnen ja. van tegenslagen is toch een mooie, ja. Ja. mooie motto voor het onderzoek. Um, in, heb jij nog uh, ja. dingen in de chat gevonden? Uh, ja, wat, uh, er wordt ook gevraagd, eigenlijk twee dingen over de wijk GGD is nog. Uh, wat lukt niet, lukt er ook wel eens iets niet, en hoe ga je daarmee om? En ja, iets soortgelijks, wat als je bij iemand aan de deur staat en de deur blijft dicht, je komt niet binnen? Dus... Dat is het ene. En het andere is, wie bepaalt eigenlijk of jullie werk goed is? Werken jullie in een team met een manager? Of waar wordt je succes? Of je het goed doet? Moet je onafhankelijk zijn? Wie bepaalt dat? Nou, zullen we eerst beginnen met wat lukt er niet? wat doe je als het niet lukt om binnen te komen of contact te krijgen? We hebben natuurlijk bemoeizorg hè? Die, die we in kunnen schakelen. Um. Je, je gaat ook altijd kijken naar veiligheid. Is er sprake van een veiligheidsprobleem? Je hebt zoveel andere manieren om dingen te doen. Uh, het is niet zo dat er maar één pad is nee. die je kan bewandelen. Ik zeg altijd, je kunt ook proberen via, hè, figuurlijk, via de schoorsteen. Of... Maar dus, daar kijk je ook iedere keer in. Ja. Iedere situatie is anders. Je hebt daar gewoon geen richtlijn voor. En soms is het via een, een familielid, Soms is het via een sportvereniging. Of soms is het toch door je aanwezigheid. Nou, anders? ik denk ook wel dat het goed is om te benoemen dat ja. wij natuurlijk ook... Wij zijn de schakel tussen zorg en veiligheid. Dus je kunt ook gebruik maken natuurlijk van drangmiddelen vanuit de gemeente... om uiteindelijk iemand te bewegen tot hulpverlening. Maar dat is bij ons wel in het alleruiterste ja. geval. Maar uh, ga je nou wel eens naar huis met het... Ik kom er niet doorheen. Ik, ik, weet... ik heb nou al die schoorstenen uh, geprobeerd. Ja, we zijn geen superwoman. Uh, uh, die, die, nee. die, die, die illusie heb ik ook niet dat, uh, dat wij alles op kunnen lossen. Maar ik, het, ik vind het altijd verbazingwekkend. Wij krijgen soms wel eens een melding en zeggen ze, ja, we zijn al twintig keer aan de deur geweest, krijgen geen contact. En dan zie ik juist vaak het tegenovergestelde dat we aanbellen. En dat we bijna van schrikken dat die deur meteen open gaat. Ja, wat is dat dan? Ik kan het niet omschrijven. Maar uh, er zijn, uh, ik denk dat, dat uh, er heel vaak verscholen wordt achter dit excuus. Dan dat er daadwerkelijk uh, ja. geen contact te krijgen is met mensen. Nou, ik denk dat er altijd wel een manier te vinden is om met iemand in contact ja. te komen. En ik merk ook dat de GGD... Uh ja het ja, is, is echt een, een deuropener het is zo bij heel veel mensen toch associëren het nog met de ambulance van vroeger maar ook gewoon als consultatiebureau vakantiespuiten het, het, het, het is niet ja. bedreigend het is, het is veilig en ja daar gebruiken wij natuurlijk uh, ja. Ja. ja het is wel mooi dat jullie ook zeggen ja eigenlijk lukt het altijd wel om ergens op, op, op, ja. Ja, iets met de de familie of met, ja, met linksom ja. of rechtsom uh, ja dus, uh, er wordt hier ook gezegd, uh, mijn succes, oprechte je... complimenten voor jullie. Uh, werk. Ach, dus even hem toch ja. mee Het is ook uh, het mooiste werk wat er is, want je werkt met mensen, dus dat. Ja, ja. Maar successen, dat ja, weet je, de meeste succesverhalen horen wij niet, want uh, als wij niet meer nodig zijn, zijn we ook niet meer in beeld. Nee. Dus uh, ik weet niet, ja, wij zijn onafhankelijk en dat is ons grootste uh, streven om dat ook te blijven, want als je onderdeel wordt van een systeem, dan moet je ook je gaan houden aan het systeem. Dus onafhankelijke rol is gewoon heel belangrijk. Ja, en voor mij is het een succes als ik een appje krijg uh, van een uh, cliënt die zegt van... Uh, hey, uh, kom je nog een keer langs, want ik mis jou. Uh, ja. ja, en dat zijn voor ons natuurlijk succes. Uiteindelijk gaat het om dat mensen zich beter gaan voelen. Ja, maar ook, we hebben natuurlijk ook in het begin van God, doe je werk goed. En zijn je opdrachtgevers, zijn je tevreden onze managers zij zijn ook overal gaan vragen: hè, bij de politie, bij de wooncoöperatie, bij huisartsen, bij de gemeente, bij de ambtenaren. Van, hè, wat zien jullie van de wijk GGD? Wat bereiken ze? Hè, zien jullie verbeterpunten? Dat is ach, wat we in het begin allemaal hè, de revue hebben laten passeren. Ja. Dus, ja. Hebben Heel veel jullie mensen benaderd? Werk, werken jullie ook samen met veilig thuis? Vraag ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, ja, Logisch partner. Ja. Ja. Ja. De vraag ja, uh, je gaf net aan, hè, het is heel belangrijk dat we onafhankelijk zijn en niet uh, onderdeel uh, worden van een systeem. Kun je dat nog iets nader uitleggen, van wat is dan een systeem? Een wijkteam, een sociaal team. Hè? Dat het ja, daarin right. opgeslokt wordt en met hè, de structuren. Het is, het is zo belangrijk dat wij ad hoc weg kunnen gaan en niet met allerlei afspraken vastzitten en dat we niet rekening moeten houden met anderen of gevraagd worden om allerlei andere uh, bureaucratische dingen te doen, maar wij moeten er echt op af kunnen. Hè? En de krachten is heel het belangrijk. snel melden, hè? dus als, als je onderdeel wordt van een systeem dan moet het vaak Bijvoorbeeld, dan moet een, een melding moet dan aangenomen worden, dat wordt getraëerd en dan wordt gekeken wanneer wordt het besproken. Nou, dan ben je al een week verder, terwijl wij binnen 24 uur zo'n melding oppakken. Dus de, ja. de kunst is om, dat ook, om die slagkracht te kunnen blijven houden. Dat je snel, weet je, als een supermarktmanager mij belt, moet ik er gewoon naartoe kunnen. En dat kan soms niet binnen vijf minuten, want ik zit soms ook gewoon in gesprek. Maar als je dezelfde uh, dag er naartoe kunt, het liefst zo snel mogelijk, dan kun je het meest bereiken. Ja. Ik kijk uh, op mijn horloge. Ik wil nog even ook uh, naar Carlijn uh, terug, die ons ongetwijfeld uh, ziet te volgen. Had jij nog uh, uh, toevoegingen of vragen aan de anderen? Uh, want voor je het wilt ben je echt uit beeld. En dan uh, sluiten we af zonder jou nog even te hebben gevraagd. Ja, ja, ja het viel me op inderdaad dat... Uh... Uh, armoede ook, financiële problemen worden genoemd en uh, stigma, uh, ja, marginalisering ook op de arbeidsmarkt. En ik denk dat we daarmee twee hele belangrijke pijlers hebben ook. Uh, ik denk dat we heel holistisch moeten kijken naar uh, het soort samenleving waarin een bepaalde groep bij voorbaat al als kansloos eigenlijk wordt gezien. Um, wat ervoor zorgt dat mensen ook in een verdringing raken. En ja, in deze samenleving doe je zonder werk al heel moeilijk mee, met uh, woningen, met uh, rondkomen en is het dan ook niet heel raar dat mensen in de knal waken? Uh, omdat iedereen zijn eigen woontjes moet toppen, uh, de buren hebben misschien twee keer zoveel inkomen als jij, maar er wordt nooit eens gekeken, kunnen we samen uh, voor ons voedsel zorgen ofzo? Heel individuïstisch. En ik denk ook... Um, ja, dat we daarmee moeten gaan kijken in plaats van alleen naar het individu dat dus eigenlijk de symptomen laat zien in de vorm van stress, in de vorm van schreeuwen van een samenleving die ook niet helemaal goed meer functioneert. Dus met die wil ik ja. graag afronden. Ja, dankjewel. Nou, dat is een hele mooie, mooie afronding. Dus ik, uh, ik zat hem al voor te bereiden, maar jij hebt hem gemaakt. Um, Inderdaad, dat is denk ik het antwoord op waar de, de, de titel van de zorgsalon is, samen in de wijk. Uh, wat is daarvoor nodig? En ik denk dat uh, het antwoord is uh, samen. Uh, we, niet het individu moet het oplossen, we moeten het met elkaar oplossen. Uh, je moet maatwerk leveren. Linksom of rechtsom creatief zijn. Niet vastroesten in een systeem, mensen niet in hokjes duwen. En uh, er vooral zijn voor elkaar, vanuit jullie positie, maar ook... ...vanuit de maatschappij als buren, als mensen om elkaar heen. Daar ga ik mee afsluiten. Ik wil alle sprekers, Carlijn niet hier, Sarah, Esther, Wendy... ...ontzettend bedanken voor hun bijdrage. De technici bedanken, Ian bedanken voor het bijhouden van de chat... ...en u allemaal voor het meediscussiëren op deze manier. We hadden jullie graag live gezien, maar uh, ik denk dat dit een hele mooie uh, manier was... ...om met elkaar in gesprek te zijn. Nou, sluit ik altijd nog even af met onze volgende zorgsalon aan te kondigen. Dat is op 10 december. Dat gaat over maatwerk voor een inclusieve arbeidsmarkt. Inclusieve samenleving is het uh, centrale thema voor onze zorgsalons allemaal dit jaar. En, uh, ik denk dat u ook uh, online gaat zijn, maar dat weten we nog niet zeker. Dat gaan we zien. Ik wens u allemaal een uh, hele goede middag en avond verder. En applaus voor jullie.